Veel van onze wegen zijn verhard met asfalt, een mengsel van steenslag, zand en veel stof dat met bitumen aan elkaar wordt gekleefd. Asfalt is na 15 à 20 jaar aan vervanging toe. Als het zover is, wordt de bovenste laag verwijderd en vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg dan volgens de nieuwste eisen ingericht. De werkzaamheden beginnen met het verwijderen van de beschadigde asfaltlaag door een freesmachine. De bovenste 10 cm asfalt wordt verwijderd en opgevangen in een vrachtwagen. Verontreinigd asfalt wordt afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf. Schoon asfalt wordt deels hergebruikt in nieuw asfalt. In het kader van de verkeersveiligheid wordt de weg op de gewenste breedte gebracht. Hiervoor wordt naast de rijbaan grond ontgraven. Daarop wordt een fundering van zand en puin aangebracht. Als de verbreding is gerealiseerd en eventuele schade aan de fundering is hersteld, kan het nieuwe asfalt aangebracht worden. Het aanbrengen van een laag asfalt op de fundering gebeurt met een asfalt Het nieuwe asfalt is ongeveer 10 centimeter dik en bestaat uit meerdere lagen. De snelheid waarmee één asfaltlaag kan worden aangebracht is ongeveer 300 meter per dag. Direct na het aanbrengen van het nieuwe asfalt zorgt een wals ervoor dat het asfalt goed wordt verdicht en zo de juiste sterkte krijgt. Zodra het asfalt is afgekoeld kan het verkeer er gebruik van maken. Maar voor het zover is worden de bermen aangevuld, wordt de beleiding aangebracht en plaatsen we de borden weer terug. Zo werkt de provincie hard aan een veilig en bereikbaar Flevoland. De weg kan nu weer 15 jaar mee...